Hij gaat de Ja, te plaatsen samen met de ambu en de kamar. Zo te zien, Ik blijf bij de gewoon zitten. Ik hey. ga even jou uh... even... Nee, oh shit. Hallo hey. mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD voor een morgen. En vandaag ga ik op pad met de Amarok. Uh, ja, eigenlijk wel de bergen in, denk ik. Ik weet eigenlijk nog niet waar we allemaal naartoe gaan vandaag. In ieder geval, uh, ja, dit kleine dorpje. En we gaan vast nog wel ergens hier even de bergen lekker in. Uh, wie weet wat voor melding we hier allemaal gaan krijgen. Dus ik zou zeggen, let's go. We stappen de auto in. Dit is hem. De Amarok, gemaakt door team MOH. Uh, ja, super vet ding. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe die rijdt. Ik weet niet of die omkiept of iets. Uh, daar gaan we zo meteen komen Terwijl we nog even Oranje wat uh, beter... Uh, ...plaatsen. Nee hoor. Ik zit verkeerd. Dat is de U, denk ik. Nee, dat is de I. Maar ik kan niet zien waar op welk cijfer die staat. Dan moet ik even dit weg. Nee. Oh, we hebben maar een beperkt aantal cijfers. Ja, we hebben hem gesloopt. En oh, wacht, er komt er weer iets. We laten hem wel gewoon op staan, ja. Oké, okay, jammer. Niet anders. Of is niet anders. We zetten deze aan. Ik hoor een vliegtuig. Ah. Oh. Oké. Okay. Ik ben benieuwd wat we allemaal gaan meemaken. Dus dat is meteen een voertuig wat mij uh, niet echt uh, lijkt te voldoen aan de voorschriften die de voertuigen moeten hebben om op de weg te rijden. Ik ga nu wel even aan de kant zetten. Stopvoor staat daarbij aan. Nee, dat is oranje. Stopvoor staat daarbij aan. Maar we gaan hem cancelen, want we gaan hier achter. Oh shit! We achteraan achter een motor aan die hier zonder helm rijdt en zonder kenteken en alles. En dat heeft mijn uh, prioriteit. Nou waarom? Omdat die auto daarnet, die had uh, wel een kenteken achter en geen kenteken voor. En dat heeft bijna drie kwart van de voertuigen in GTA. Dus dan heb ik liever toch even deze auto gaan controleren, of deze motor gaan controleren die sowieso niet voldoet aan de eisen. Goed dag. Hallo hey. Wim, politie. Yep, rij, we gaan rij, weer rijbes zien. Uh. Goed, waar is je helm? Heb je niet aan het verplichten? Ik kan het niet vragen, ik weet niet waarom. Uh, nou, in ieder geval heb je iets gedronken. Uh, ik hoef dat niet al, heb je drugs op? Okay, we gaan wel even blazen gewoon algemene verkeerscontrole lekker joh, lekker blazen blazen blazen dat ik stop zeg blazen blazen blazen blazen blazen oh maar yes en even speekseltestje afnemen goed um, ik ga voor mij wel uh, wat uh, no license pakken omdat die no license plate staat er niet op en no helmet dat betekent wel dat je niet verder mag rijden. Nou, dat zijn fixe keuren. Als je mag afstappen. Um, en je zult het vervoer moeten gaan zoeken. Je zult een takelwagen zelf moeten regelen voor je bus of voor je motor moet ik zeggen. Um, je, je kent het wel. Nou, ik zou zeggen bel iemand. En fix het. Fijne dag nog. Er gaat dan iets komen, daar zo. We gaan er twee uh, even racen met elkaar. En dat willen we niet hebben. Uh. Oké. Okay. Uh. we krijgen ook een prio-1 melding. Iemand die op dit moment voor zijn leven rent, omdat hij wordt verkracht. Of tot iemand hem of haar wilt verkrachten konijntje let op die twee racers dat, uh, die treffen zich of die uh, treffen collega's nog wel het is ideaal voor de andere lekker ding man hier zo nee moet ik wel pleuren jezus ik ga gewoon zoveel mogelijk proberen, niet te het... Kijk, hallo, hallo, blijf zo staan. Ja, we staan gewoon zo. Hallo, oh, nee. heb je nou iets aan of niet? Goeiedag. Alles oké. Okay. Agent, alsjeblieft. Een man trok me net in zijn auto en uh, probeerde me te verkrachten. Heb je enige informatie over hem? Ja, een, een witte dilettante met een die starten met 3-2-0. Uh, oké. Okay. Uh, we gaan hem uh, proberen te zoeken. Ben jij gewond? Ja, ik ben gewonnen. Ik heb een ambulance nodig. Kun je die voor mij bellen? Uh, even kijken, een uh, punt 1. 1. Ja. Meldkamer, de 12-01, graag een ambulance deze kant op uh, voor het slachtoffer over. Een bluren gewoon ja. Heb ook niet veel kleding meer aan hè. Uh. Nou, meldkamer, ik uh, ben op zoek naar een auto. Ah, hij rijdt hier in de buurt. We gaan hem hier treffen dan. Hij gaat er Ja, ja voertuig gecrashed. Achtervolging, hier is het stopteken. Wel doorrijden bestaan houden. Eén collega vraagt om assistentie. eens kant op nee, Ik leg collega's wat gaan jullie doen ze zitten zo dicht op me heb ik het gevoel ze moeten mij niet rammen kijk nu kun je mij wel rammen met deze ook. ik krijg je me toch niet hè? van de weg af Ja, maar waarom gaan jullie nou altijd remmen als jullie voor me rijden? Eerst halen ze me in met volle snelheid en dan remmen ze. Oh ja, dat is lekker met dit allemaal ook. Nee, niet te snel weg op. Ja, hier sluit hij zichzelf, uh, of hier rijdt hij zichzelf klein. Want dat is geen andere weg. Uh. Dit is de enige in- en uitgang. Dus dat is mooi. Uh. Ook ideaal voor de Amarok dit. Uh. Oh, een boom. Ah, hij wil het wel graag ontkomen. Nee, uh... nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat gaan we echt niet doen. Uitstappen. Uitstappen. Schouten gelos op het voertuig, schouten gelos op het voertuig. Ga mij nou niet pitten vriend. Ja nu snap ik niet meer hoe ik nou rij. Oh god, nu gaat het helemaal. Uh... Let op beest. Ja ik heb in ieder geval wat bandjes geraakt. Hij gaat hier de afgrond uh, in. Jongen, jongen. jongen. B-klasse, laat mij nou gewoon voorop. Ik was en als eerste leidend voertuig was eerste die deze achtervorm begonnen en dit is veel meer terrein voor mij. Staan blijven. Oh, hier lopen allemaal wilde beesten. Staan blijven of je wordt getast. Oh, hij is er Nee. Give yourself up. Tell me Give 1202 aan. We zijn weer terug en we hebben meteen een prio 1 melding assistentie gevraagd ergens bij, ik weet niet waar bij, in ieder geval pre-way met toestemming, mogelijk een ongeval. Oh, nee, is alles onder controle hier. Ja, te plaatsen samen met de ambulance en de kamar. zo te zien in een onbeval inderdaad. Hebben we nu een stop aangezet? Ja, ik weet het nooit met die knoppen joh. Hoi! Collega. Jij hebt assistentie vrij verteld. Uh, het lijkt erop dat het een hit en win was, dus aanrijden en doorrijden. Uh, uh, ja oké, okay. er zijn uh, bandensporen gezien. Dus een ander voertuig heeft dit ongeval veroorzaakt. Uh, het, het slachtoffer zegt van wel, uh, ik zou hem zelf even nog navragen. Die kan je de meeste informatie geven. Oké, okay, ik zal met hem praten. Dat is alles wat ik je kan vertellen. Oké, okay, dank u wel. Goedendag meneer. Politie. Um, hoi, ik ben van uh, politie. Is alles oké? Okay? Hallo agent. Ja, ik ben oké, okay, maar ik ben redelijk boos. Nou, dat kan ik me voorstellen. Kunnen we vertellen wat er is gebeurd? Nou, een of andere bifta was aan het driften in de bocht. Opeens in het midden van de weg. Ik kwam de bocht in. Hij raakte mij. Ik verloor de controle over mijn auto. Uh, uh, heb je nummerplaat gezien? Gelukkig wel. Het was 69 QWK796. Uh, Oké, okay, bedankt. Perfect okay, bedankt. Uh, 8, nou, 6, we gaan hem in ieder geval uh, 9, kunnen opsporen. Queen, William, King, 7, 9, nou, cool. ik hoop dat hij naar de gevangenis gaat. Meer kan ik niet vertellen, sorry. Goed, bedankt in ieder geval meneer. Ik ga een kijkje nemen bij de meneer Thijs. Go, go, go, go, go. joe, oi oi Hopelijk is hij niet super ver weg. Hij is een sandy shores. We gaan in ieder geval even daar naartoe dan. En als we daar zijn, dan gaan we daarna nog even de berg, bergen in. Dan uh, vind ik het goed geweest. Ik heb als dus goed is dus ook een mod geïnstalleerd. En je ziet het eigenlijk hier al. Tot het echt op de drukke plekken waar het echt druk zou moeten zijn. Tot het ook echt druk is. Zoals hier op de snelweg. Daar zou het dus super druk moeten zijn. En dat is het ook wel. En in Sandy Shores en zo. Daar is het dan rustig. En in de stad, ik heb vanmiddag ook al even gewoon met een ambulance in dit geval. Heb ik ook al gewoon eens even lekker gereden. Met spoed dan wel. En het was super druk. En ik heb me echt door allemaal files en ja, opstoppingen moeten. Uh, ja, vun. echt super druk verkeer heb. Waar je dan ook echt doorheen moet gaan. En uh, soms vast komt te zitten. Dus dat is wel vet. In ieder geval, wij gaan even gebruik maken van onze vrijstelling. Dus door in te halen waar dat niet mag, hier mogen we inmiddels wat inhalen hier kan het niet veilig in voor tegenligger en dan gaan we even snel richting de meneer die het ongeval mogelijk heeft veroorzaakt in geval niet, want niet hier zou moeten zijn, hier zit iemand in de tuin dus we gaan eens met die beste mevrouw zitten zien praten pleuren mag gewoon hier neer, ik zie die auto niet Oh, dit is aan de andere zijde zo te zien. Zijde zo te zien. Sorry. Oh. Ah, kijk eens aan. Die denken van, hoe kom jij hier bijna? Goed. Dat is hem zo te zien. Beschadigde. Auto. Goed dag. Is dat uw voertuig? Hallo Gentia, ja dat is hem. Uh, enige reden waarom die zo beschadigd is. Nou, nah, ik heb een paar dagen geleden een ongeval uh, uh, gehad. Hij hey, he is nog in de maak, agent. Uh, toevallig ook vandaag een uh, ongeval uh, gehad. Nee, ik was niet uh, betrokken in ongeval vandaag. Waarom vraag je het? Nou, hij doet. Uh, voldoet aan de beschrijving van een voertuig die net is uh, weggereden bij een aanrijding. Uh, uh, dat laatste heb ik nog niet gelezen. Ik heb niks. Ik heb geen ongeluk gehad. Alsjeblieft, ga weg. Je bent niet welkom hier. Nou, um, hij geeft het in ieder geval toe. Je gaat in ieder geval wel even mee naar het politiebureau. Je mag je handen op je rug doen. Je deed ze al voor je, maar dat doen wij niet aan. Weet je graag een transportje deze kant op OC. Uh, uh, Persoon aangehouden. Na nou, een verlaten plaatsongeval en het voertuig wordt afgesleept. Goed, en dan gaan wij nu eens uh, richting de bergen. Eens kijken of we vandaag nog iets spannends gaan beleven. En daar is een uh, weg, de bergen in. Maar die is helemaal uh, weer in dat andere dorpje. Daar achter, aan de overkant. Dus daar gaan we eerst eens uh, heen rijden. Tot zo. Fantzettend. Even controleren. Goedendag. Hi. We gaan we zien. verlopen is niet mooi. Goed, je gaat in ieder geval verschillende bekeuringen krijgen. Geen kentekenplaats, uh, expired license. Uh, en geen helm. So, dat zijn pittige bekeuringen, dus je mag uh, afstappen, je mag in ieder geval niet meer verder rijden. Ik schrijf je hem even uit en dan mag je iemand gaan bellen die jouw uh, auto hier komt of jouw motor komt ophalen en jou ho hopelijk dan ook voor jezelf goed fijn even. Ja, we gaan drugs uh, runnetjes achterna die rijden hier Laten we even uit. Oh, oh, oh, oh. Iets enthousiast de bocht in. Maar ja, dat kan allemaal, maar zijn allemaal ook. Die heeft het toch niet meer zo'n mooie vorm. Ze rijden in ieder geval best hard. Maar ik ook. Attention unit 1 Lincoln 18. Yeah. Approach with caution. Kun je voor zich gepakken wel, maar in ieder geval uh, zijn even op onze hoede. Goedendag. Jullie blijven bij de kwam zitten eraf van jou even uh... nee, oh shit een oh, knop aan yeah. kamer kamers zijn getijs voertuig er vandoor we gaan er achteraan collega's kunnen aansluiten nee, dat is een motor ze hebben dus wapens snelheden. Ja, hier liet ze een pakketje vallen, ze gooien iets eruit. Ik ze plem, een plem. nee collega, wat doe je nou? uitstappen handen omhoog en uitstappen dooruit wordt er geschoten raar beweging wordt er ook geschoten uitstappen uitstappen jij ook handen omhoog en uitstappen handen omhoog zo heb je geluk jij ook liggen Is it... Moment. tweemaal maal aanhouding Ja we hebben zeker iets gezien qua drugs We willen graag een transportje Voor deze heren Gegeven en gegeven en gegeven en gegeven en gegeven en gegeven en gegeven en gegeven en gegeven en gegeven en gegeven en 12.05, is me en gegeven en gegeven en gegeven en aangetroffen voor gegeven Of niet iets anders aantreffen mogelijk zijn broers. lijken op elkaar in ieder geval. Even een, even een mes. Voortrug gaat mij in verband met uh, zoeken naar drugs. En een brug dacht ik. Hier zo. Zo, ik geloof dat dit alles was wat ik heb gezien. Dus we gaan uh, eens, uh, naar de rechtszaak hiermee. Uh, oh ja, deze win. 10 jaar. En de bijrijder. 5 of zo 5 ja, jaar dus uh, tien jaar voor de bestuurder inclusief tezen van een agent uh, ah, ik heb toch twee dingen gemist deze uh, van een agent het uh, verzet bij arrestatie en uh, druk en de bijrijder uh, Attention. verzet Attention. arrestatie en druk 1 Lincoln 18. We have a criminal resisting arrest. Goed, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Hoop dat jullie een leuke video vonden. Ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Um, wat het gaat zijn. Ik ga er maar vanuit met de ambu in de stad. Uh, hopelijk een drukke stad. Met dus veel verkeer. En dat is wel leuk om daar eens met je ambulance heen te manoeuvreren. Ik zou zeggen tot dan. En uh, zoals ik altijd zeg, doei!